Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de normale wondgenezing. Dit is de eerste video uit de cursus Wond en Wondbehandeling. Klik op de link in de beschrijving om er meer over te lezen. Om te begrijpen wat ervoor kan zorgen dat er complexe wonden ontstaan en hoe we die het beste kunnen behandelen, moeten we eerst begrijpen wat er gebeurt bij de normale wondgenezing. We kennen twee typen wondgenezing, primair en secundair. Primaire wondgenezing is waar wondranden bij elkaar liggen, en zo uit zichzelf kunnen genezen of waar bijvoorbeeld hechtingen of wondlijm zijn gebruikt om de wondranden bij elkaar te brengen. Secundaire wondgenezing is waar een groot wondoppervlak is, waar de wondranden te ver van elkaar af liggen om de wond primair te kunnen sluiten of wanneer er bewust voor gekozen wordt om de wond open te laten. Bijvoorbeeld als de wond is geïnfecteerd of als de kans hierop zeer groot is, want anders sluit je natuurlijk de bacteriën juist op in het lichaam en dat wil je voorkomen of als de wond om een andere reden niet gesloten mag worden. In beide situaties zal de wondgenezing hetzelfde verlopen, al duurt het bij de secundaire wondgenezing vaak langer dan bij de primaire wondgenezing. De wondgenezing verloopt in vier stadia die elkaar overlappen. en Dat zijn de hemostase, ontsteking, proliferatie en maturatie, wat ook wel remodellering of differentiatie wordt genoemd. Laten we eerst naar de structuur van de huid kijken, voordat we naar de wondgenezing gaan kijken. De huid bestaat uit de epidermis, de dermis en de subcutus. De epidermis bestaat voor het grootste gedeelte uit één celtype, de keratinocyte, stevige cellen met onder andere het doel om ons lichaam te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Deze cellen worden vanaf de basale laag gevormd en verhuizen dan steeds verder omhoog waarna ze overgaan in een dode cellaag, onze hoornlaag, en die cellen vallen dan van ons af en zien wij in ons huis terug als onderdeel van stof dat op onze kastjes en op de grond ligt. Dit gaat de hele tijd zo door en in ongeveer een maand tijd is jouw hele epidermis vervangen door een nieuwe laag. Een laag dieper, in de dermis, zitten ook andere structuren, met name de bloedvaatjes die vanuit het subcutaan vetweefsel komen. Verder liggen hier ook bijvoorbeeld zenuwen, haarfollicels, talgklieren en zweetklieren. Een wond alleen in de epidermis zal supersnel genezen, omdat de cellen daar dus heel snel vervangen worden. Alle wonden die dieper zijn, dus tot in de dermis of nog dieper, zullen de vier stadia van wondgenezing moeten doorlopen om te genezen. De eerste fase is hemostase en dat betekent letterlijk bloedstolling. En dat heeft twee belangrijke functies namelijk het acute gevaar beperken, oftewel het bloedverlies stoppen, en ervoor zorgen dat de barrière met de buitenwereld weer gesloten wordt, waarbij ook meteen het onderliggende gebied niet uitdroogt. Het is een proces waarbij een korstje wordt gevormd in drie stappen. De eerste stap is vasoconstrictie, wat ervoor bedoeld is om het risico op grote hoeveelheden bloedverlies en shock te voorkomen, en daarna krijgen we de primaire hemostase. Hier worden trombocyten oftewel bloedplaatjes geactiveerd en daarna bij de secundaire hemostase wordt het korstje verstevigd met fibrine. Meer hierover kan je leren in de video over bloedstolling. Na ongeveer 3 uur zie je dat de wond rood wordt, een indicatie dat de volgende stap is begonnen, de ontstekingsreactie. De bloedvaten worden nu juist wijder om zo meer afweercellen toe te laten in de wond om op te gaan ruimen. Er komen namelijk onder andere fagocyten op de wond af. Deze gaan de rommel opruimen, oftewel de kapotte cellen en de bacteriën die zijn binnengekomen. Hierbij krijg je alle typische kenmerken van ontsteking. Rubor, calor, dolor, tumor en functiolesia. Oftewel roodheid, warmte, pijn, zwelling en functieverlies. Dit wordt vaak verward met een wondinfectie maar deze normale ontstekingsreactie hoort bij het opruimen van het wondgebied. Dit duurt normaal slechts enkele dagen, tot maximaal twee weken. Dit is ook het stadium waarbij wondvocht gemaakt wordt, oftewel exudaat. Dan komen we in de proliferatiefase, die vanaf dag 3 begint en dan tot ongeveer een maand duurt. Hierbij gaat het weefsel zich herstellen door te prolifereren, oftewel de cellen gaan zich vermenigvuldigen. En hier gebeuren drie dingen fibroplasie, angiogenese en re In de fibroplasie komen fibroblasten in de wond. Dat zijn de cellen die het herstelweefsel maken met collageen en matrix. Bij de angiogenese, oftewel bloedvatvorming, worden er nieuwe bloedvaten aangelegd waardoor meer zuurstof en voedingsstoffen in de herstellende wond kunnen komen. Dit nieuwe weefsel met fagocyten, Fibroblasten en nieuwe bloedvaten noemen we granulatieweefsel, dat is dus het herstellende weefsel wat als tussenweefsel zijn functie heeft totdat de wond helemaal genezen is. De huid kan alleen herstellen over granulatieweefsel heen, oftewel levend herstellend weefsel, dat noemen we re-epitalisatie. Zo groeien de huidranden naar elkaar toe. Daarna hebben we de situatie dat de wond weer helemaal is bedekt met huid. Vaak is dat al na een week als de wond niet al te groot is. En dat is dan ook het punt dat het korstje eraf gaat vallen. Dan als laatste stap wordt het granulatieweefsel vervangen door littekenweefsel, in de stap die maturatie, remodellering of differentiatie genoemd wordt. Deze fase kan heel lang duren, waarbij je ziet dat het litteken van de wond in een periode van maanden tot jaren kleiner wordt. Hierbij zijn de bloedvaatjes niet meer nodig en dus zullen die verdwijnen, waardoor het litteken minder rood wordt. Het collageen dat door de fibroblasten is gemaakt wordt netter neergelegd en de fibroblasten hebben hun taak vervuld. Zij veranderen in myofibroblasten. Het wordt een spierachtige cel die gaat samentrekken, waardoor het litteken kleiner wordt. Maar dat kan natuurlijk ook problemen gaan geven, zoals contracturen, als je bijvoorbeeld brandwonden hebt of als je wonden hebt op gewrichten, en dat is natuurlijk een belangrijke om te gaan voorkomen. En dan heb je het uiteindelijke litteken dat zo zal blijven, zonder zweetklieren, haarzakjes of talgklieren. In de cursus wond en wondbehandeling leer je de vervolgstappen, wat nou als er iets misgaat in de wondgenezing waardoor een complexe wond ontstaat, en hoe je die factoren herkent en kan oplossen met een behandelstrategie. Klik op de link in de beschrijving voor meer informatie. Bedankt voor het kijken!